Goedemorgen lieve mensen, vandaag vrijdag 7, 18 maart, we zijn nu onderweg naar Rotterdam. We gaan kijken bij de rechtbank waar Willem Engel vandaag voorgeleid wordt en dan gaan we even kijken of wat mensen nog af zijn gekomen. Ik ga zometeen even een maatje ophalen die meerijdt, dus en dan gaan we naar Rotterdam en ik neem je me straks mee met het verslag. Dat heeft de commissaris en zijn uitspraken gedaan worden van ons die wel een langer vast te houden. Ja, nou, de uitslag is de natuurlijk heel bekend en uh, hij wordt langer vastgehouden. Ja, dat is niet nee, goed. Het is een aanslag weer op onze democratie. Dus. En, uh, wat, waar die dus, uh, wat ze naar voren dragen, wat hij uh, wat van beschuldigd wordt opruimen? Zeg maar. opruiing. Nou, ze hebben eigenlijk niks te uh, op kunnen brengen, want er is gewoon niks. Alleen ja, er is natuurlijk wat neergelegd. En het vermoeden is dus dat de, uh, de justitie zelf mee meegeholpen heeft om die aangifte zo uh, dus papier te krijgen. Maar je gelooft niet dat het oprecht is? Nee, hij roept altijd op tot uh, liefde, vrijheid en de democratie. Daar roep je altijd op. Want we gaan in liefde. Ja. Altijd weer. Geen geld. Wij zijn altijd geen geweld gekruipen. Ja. Net maar dus. ik hebt ook beetje. Maar dat ik nou als ik gewoon een rechtsgang verliezen. Als jij iets verkeerd ja. gedaan hebt en. en daar kom je voor de in ja, het, het tribunaal. Alleen, ja, is het dat is verkeerd Ja, dat kan je ook een tribunaal noemen. Alleen, maar niet zelf. Dat heb ik nooit gehoord gezegd dat hij het zelf zou willen. Ja, dat is niet zijn. Er wordt een ja. met de het tribunaal naar de oorlog. Maar eh, er zijn veel kromme dingen gebeurd. En wij hopen ten eerste dat de waarheid aan het licht komt. Maar, ja, als ze door mensen gebeurd zijn, ten nadele van andere mensen. Alleen degene die in de fout gaat, er is altijd ook eentje die schade onderleidt, heel veel schade is regeling, maar of het echt door een mens door de schuld is, dat is de het graag. Ook dus die nou soms meegenen in de maand van de dag, dat je dat van het woord voor het is heel onduidelijk, want het is niet in schuld, is ja. altijd zo geweest de eigenlijk. Ja, nou, Poetin is ver weg natuurlijk. Maar, ja, wel. Wel uh, maar als we hier gewoon, uh, ik, ik zeg altijd maar uh, kijk in je straat wat er gebeurt. Als er gek, gekke dingen gebeuren, dan uh, uh, waarschijnlijk gebeurt het heel Nederland. Is gek. Nou, ik heb de uh, laatste twee jaar niks gekers in mijn straat zien gebeuren. Ik heb geen uh, marsa's, ambulance door zien rijden. En er werd ook uh, heel terecht werd het laatste ook, uh, zelfs de mainstream media er werd er nog kritische vragen over gesteld. Maar uh, op Oosterhuis, daar kwam er in handen, wat er is zeldzaam dat dat gebeurt. Uh, uh, dus, ja, dan zeg ik veel van. Uh, uh, ja, het is allemaal een beetje overtrokken. Ja. Daar hebben we wel de hele economie naar de knoppen geholpen. En ook de democratie, dat vind ik het nog het ergste. We hebben geen in inspraak meer. Mensen denken dat ze de, een inspraak de, hebben. De, maar je ziet hier ook weer: bedoel, er wordt helemaal niet meer gekeken naar wetten of regelingen. Ook dat de grondwet, die we natuurlijk inmiddels al afgeschaft. En dat is eigenlijk de, de, de grondlegger voor je bescherming tegen de overheid, eigenlijk. Hè. Nou, dat wordt niet meer gehalteerd, want anders kunnen ze niet werken. Nou. Is er een microfoon bij u? Wat heb je dat niet gedaan? Ik had de microfoon meegenomen. Ik denk dat als de rechtbank niet in kan... ...dan heb ik buiten door uh, de, de microfoon proberen bemoedigende taal te spreken. En wat dan oh, free nu is Free Willem is de hashtag. Ja, ja hart onder de steek, na, die Wat was het? Een horka of zo. Die, het is wel wat. De, de steunbetuiging zeg maar, naar nou, het nou, wil. Wij uh, zijn niet uit op operatie, zeg maar. Ja. Maar gewoon puur op, uh, van de ondersteuning. En dat we willen voor onze democratie opkomen. Dat is dat onze belangrijkste factor. Uh, we krijgen straks misschien weer verplichte vaccinatie. Dan dus zeggen, ja, dat gebeurt niet. Dus in Oostenrijk gaat gewoon niet gebeuren. Het wordt een uitstel van uh, verplichte vaccinatie. Het Europese Hof heeft gezegd van dat mag niet, maar blijkbaar geldt dat ook niet meer. Dus iedereen doet nou wat gewoon, we denken van dat we even? Maar we zijn allemaal aan de beurt, als wij er dus niet meer zijn, krijgt de volgende groep de beurt. Hè, want uh, dan is er geen vangnet meer. Dus wij gaan op de straat op, als wij wegvallen en opgepakt worden, ik denk dat ik ook wel een keer opgepakt word. Uh, dus uh, omdat ik ook vervelend ben met de aangifte en dergelijke, en ik vind het echt iets van. Dus, uh, en dat mag niet meer, dus uh, ik word een keer van mijn bed van dichterheen kwam. Wat er wordt steeds strakker aangehouden, zie je we natuurlijk ook. Omdat in mijn ogen heeft hij niks verkeerd gedaan, maar blijkbaar hebben ze wat gevonden. Want de rechter, zoals nu ook uitgesproken, hij vindt dat er iets gedaan wordt. Dus dat is niet op de regel regelgeving, wat dan ook. En dat stoelt nergens op. Maar hij vindt dat er iets er is verkeerd gedaan. Daardoor heeft hij recht om het vast te zetten. Maar als je kijkt op, naar de NBO nog het MBO? Maar als je, als je hoort dat die allemaal zegt, maar... oh, oh, oh, oh, oh. nou, dan zou hij gelijk al uh, van zijn bed verlicht worden door alles wat hij daar is uh, dus met uh, twee maanden uh, gemeten. Ja, precies. Die, als je hoort wat die man zegt, ja, dat is zo bizar. Dat mag die nou zeggen. En dan weet ik niet, zet, misschien. Maar zegt hij zegt: ja, uh, we willen het, uiteindelijk dat ze voor het tribunaal komen, omdat ze uh, echte misdaden gepleegd zijn. Ja, dat zou eerlijk zijn als je kijkt naar de, wat er mee begonnen is: de beelden uit China. Hè? Ooit. Ja, dat de mensen doodstraat zien. Heb jij gezien ja. iemand, de dat het iemand, het iemand ja. die de zien van hem? Ken je iemand die dat heeft gezien? Ik niet. Dus Dat zijn netbeelden, toch? Dat is duidelijk. Ja. Dat nou, ja, is moeilijk in deze tijd, je weet niet meer wat de waarheid ja. is. Ook in Rusland weten we het niet, meer, maar nou, ja, dat, het is dat is ver weg. Oké, tot laten een beetje Bedankt als je nog iets wil roepen, dan ben je Ik kan het ook nemen, maar dat dus ja. ik is ja, het gevolg van de rechtszitting. Oké, dat de meters waar ik voor Rijdt hij nog steeds wel? Ja, dan hebben we onze aandacht een beetje te Ja, Die moet je gaan aan de Ja, maar kunnen ook. Ik vind het wel grappig. Ik vind het Iedereen die wel een beetje ja, dat, was wel. dat wel de ja, een reactie uit de Ik reactie uit de natuurlijk. Maar Nou lieve mensen, dat was de, dat de rechtbank in Rotterdam bij Willem Engel. We hebben hem zelf niet gezien uiteraard. Hij ging voor acht uur waarschijnlijk naar binnen. Uh, de advocaat hebben we wel gesproken na afloop, want we hebben met een mannetje van tien naar binnen gewacht. Uiteindelijk werden we bijna weggestuurd, maar na overleg mochten we toch blijven wachten. Dus, uh, maar goed, uh, uiteindelijk uh, het gaat het uh, goed met Willem. Hij heeft uh, zijn woordje ook gedaan samen met zijn advocaat. Maar hij blijft toch nog uh, 15 dagen in hechtenis en uh, wordt naar de P.I. overgebracht. Welke weten we nog niet, dat uh, volgt nog. Dus uh, ja, wel een beetje een domper. Je kan het met hem eens zijn of je kan niet met hem eens zijn. Maar in mijn optiek uh, kan dit gewoon niet, want het is gewoon uh, gebaseerd op gebakken lucht. En zo uh, even afwachten hoe het verder gaat lopen. Ik dank jullie voor het kijken en uh, nou, tot de uh, volgende. Morgen ben ik in uh, Den Haag en overmorgen zondag in Amsterdam op museumplein bij de was, zo, so, de Mars voor de Witte Verbinding. Dus so, ik zie jullie dan weer in de lijst. Dankjewel.